Zij hebben met elkaar meer ervaring dan ik. Want zij voor de honderdste keer en ik pas voor de zeventigste. Ja. En nu? Is wat gaan we doen? Bert, heeft u nog tips voor ons? Eén tip. Eerste dag rustig aan beginnen. En als de eerste dag goed schadevrij doorkomt, dan gaat de tweede en derde dag ook beter. Dan ben je al op de helft de tweede dag, maar rustig aan beginnen. Ja, het is geen wedstrijd. Je hebt tijd zat. Bert, wat doet u met al uw medailles? Deze medaille die heeft zelfs op, in het Palijs op de Dam gelegen, bij Willem Alexander. En toen lag hij netjes kussen, lagen de schoenen er netjes naast en de medaille ertussen En toen zei wat is dat voor een gekke medaille? Nou, dat heb ik toen even uitgelegd. En dan lag ik naast de medaille van Sven Kramer en Irene Wust. Nou, dat was een hele eer natuurlijk. Heb je wel een ernstige blessure gehad? Nee, nee. Hoog had Lekkere lekker onder blaar mijn voet, maar dat, dat, dat leer je me leven. Ja. ja, er zijn mensen die er heel veel over hebben. want ik zie dat mensen met zeven, acht blij op mijn voet, daar is het nou nog leuk. Maar als ze eenmaal op Sint-Anderslaat binnenkomen en de mensen juichen, dan zijn ze alle blaren weer vergeten. Wenst u ze nog iets toe? Ja, dat ze het halen. Heel simpel, dat ze het uitlopen en dat ze ook veel plezier onderweg hebben. Want het gaat ook om een stukje plezier en dat kameraadschap waar we het over hadden en die vriendschappen. Ja, daar komen vaak hele leuke vriendschappen uit Voort. Jongens, ik zeg applausje voor Bert!